Onze patiënten veranderen. Ze worden ouder, zijn mondiger en kritischer, gebruiken smartphones en tablets, weten dankzij internet steeds meer, hebben vaak meerdere ziektes tegelijk en steeds vaker zijn die ziektes chronisch. Daarnaast willen patiënten niet als zieke afhankelijke mensen benaderd worden. Ze willen samen met de zorgverlener beslissen over de benodigde zorg. Patiënten en zorgverleners worden gelijkwaardige samenwerkingspartners. Ook ons denken over gezondheid is veranderd. Niet de ziekte of aandoening staat centraal, maar het vermogen van mensen om met deze situatie om te gaan. En om daarbij zelf de regie te kunnen voeren. We noemen dat positieve gezondheid. Dit allemaal verandert onze rol als zorgverlener. En zo ook onze visie op zorg. We zorgen niet meer voor de patiënt, maar we zorgen dat de patiënt de zorg krijgt die hij of zij wil. De verpleegkundige speelt daarbij een belangrijke rol. Deze ondersteunt de patiënt bij het maken van eigen keuzes. We noemen dit relationeel zorgverlenen. In het Haga ziekenhuis bereiden we ons goed voor op alle veranderingen. We doen dat in het project Zorg 2020. Enkele doelen hiervan zijn nog beter samenwerken als team, versterken van de continuïteit van zorg, nieuwe verpleegprocessen ontwikkelen waarin de patiënt een gelijkwaardige samenwerkingspartner is. Om dit allemaal te bereiken gaat ook de functie van verpleegkundige veranderen. We krijgen te maken met functiedifferentiatie. Er komt een onderscheid tussen verpleegkundige en regieverpleegkundige. Beide werken nauw samen in één team en zijn even belangrijk. De vraag die elke verpleegkundige eerst moet beantwoorden is, voor welke functie zou ik het liefste gaan? Daarbij spelen je opleiding en vaardigheden uiteraard een belangrijke rol. We besteden erom veel aandacht aan scholing en training... zodat je de juiste mix van kennis, vaardigheden en gedrag krijgt... die passen bij je nieuwe functie. Om alle veranderingen goed te oefenen, werken we in ontwikkeltuinen. Hier kunnen we in een veilige omgeving... alle nieuwe functies en processen onderzoeken... en ervaren hoe het in de praktijk zal zijn. We luisteren goed naar de ervaringen van patiënten en verpleegkundigen... en passen aan wat nodig is. De komende jaren gaat er dus veel veranderen in de zorg met onze patiënten en in onze functies. We rekenen op jou en je collega's om je samen goed voor te bereiden, zodat onze patiënten ook straks de juiste zorg krijgen waarvoor ze samen met de zorgverlener gekozen hebben.